Robert-Jan Nieuwboer, hier van Grote Nieuwboer Makelaardij, live op de Simonkomenstraat in Wervershoofd. Ik bevind me hier bij het speeltuintje, um, dat is voor de Wervershoofd ook wel bekend. Um, vlak bij het speeltuintje hebben we net een woning te koop gekregen op nummer 154, vrijstaande woning. Ik weet nog goed dat de huidige eigenaar het kocht, uh, het was een oudere woning oudere mensen gewoond. Er zat er wel een aanbouw aan. Die is er weer afgehaald. want Die sprong wat in op de steeg, waardoor je niet meer fatsoenlijk met een auto achterom kon komen. Ja, moet je kijken wat een prachtige diepe tuin. En die tuin ligt aan vaarwater. Het geliefde vaarwater waarmee je door heel West Friesland heen kunt varen. En het is een mooi breed perceel. Dat is natuurlijk ook wel heel prettig. Want dan kun je gewoon een schuit achter je huis kwijt. Het vaarwater eindigt hier verderop bij het Kagebos. Bos. Uh, aan de andere kant kun je via de Zilverenbrug onder de Simon Koopenstraat door. En dan kun je zo naar uh, Medemblik, Streekbos en Guizen. Ja, en de Horen zijn ze ook steeds meer aan het bevaarbaar maken. Het is natuurlijk een uh, fantastisch iets om aan vaarwater te mogen wonen. Nou, hier zie je gelijk de aanbouw. Op de aanbouw hebben ze ook een uh, opbouw gerealiseerd waardoor de woning vier slaapkamers biedt heel even een kleine blik van binnen geven. Keuken, bereikbaar via dubbele tuindeur en uiteraard ook via de bijkeuken. Eethoek ja en hier om de hoek nog een knusse zithoek met houtkochelaansluiting. Dan hebben we hebben uiteraard aan de voorkant nog de hal met trapopgang naar de slaapkamers en hier beneden nog de deur naar de bijkeuken. De bijkeuken is voorzien voor een aansluiting voor de wasmachine en daar bevindt zich ook de badkamer. Simon Kopenstraat 154, echt een woning die je gezien moet hebben in je speurtocht naar je nieuwe huis. Want ja, zeg maar zelf, vind maar eens in Werfershoven een huis aan vaarwater. Neem gewoon even contact met ons op, Grote Nieuweboel 0228-520-520. Dit was weer een sneak preview. Dus je hebt het weer eerder gezien als dat op Funda heeft gestaan. Uh, dus ja, blijf ons volgen. 0228 520 520.